Meer dan een kwart eeuw ervaring in denken in oplossingen. In de loop der jaren heeft Duits zich ontwikkeld tot een multidisciplinaire machinefabriek met een voorliefde voor duurzaamheid en de kerncompetentie om complexe vraagstukken van onze klanten te vertalen naar maatwerkoplossingen. Onze klanten stellen we centraal door het leveren van uitstekende en gegarandeerde kwaliteit. Het hebben van concurrerende prijzen. Het ontzorgen door een verlengstuk van de onderneming te zijn. Duits streeft ernaar om een betrouwbare voorkeurspartner te zijn... door het beschikbaar stellen van onze ruime kennis en ervaring. We zijn innovatief, veelzijdig in het aanbod van producten en diensten... en betrokken bij onze maatschappelijke omgeving. Onze slogan Sustainable Solutions is terug te voeren op een aantal zaken... We ontwikkelen veel applicaties voor en vinden onze oorsprong in duurzaamheid. Tevens ontwikkelen en produceren we apparaten en machines met een lange levensduur en goede return on investment. Als geen ander weten wij dat complexe technische vraagstukken doelgerichte oplossingen vergen. De verschillende aspecten van onze expertise komen samen in de oplevering van complete machines en apparaten op maat. De ontwikkeling en bouw hiervan vereist technische kennis, ervaring en vakmanschap. Ook praktisch inzicht in de omstandigheden waaronder de machine zijn werk doet, is een voorwaarde voor succes. Bij Duits vindt u de mensen en productiefaciliteiten die nodig zijn om u de meest effectieve oplossing te kunnen bieden. Om u zich te laten concentreren op uw kernactiviteit... ...kan Duits uw productontwikkelingen en engineering ondersteunen... ...met de software en het mechanisch, elektronisch en elektromechanisch ontwerp. Naast en in het teken van onze drie kerncompetenties hebben in de afgelopen 27 jaar ook andere diensten ontwikkeld en aan onze uitgebreide klantenkring ter beschikking gesteld. Duits heeft een jarenlange opgebouwde expertise op het gebied van skid- en leidingbouw, voor zowel grote als kleine skids. Naar wens ontwerpen wij een geheel systeem, vervaardigen deze onder eigen dak en na getest te zijn gaat het naar de plaats van bestemming. Duits heeft veel ervaring met industriële toelevering. Wij hebben uitgebreide mogelijkheden voor de productie en levering van kwalitatief hoogwaardige halffabrikaten. Voor de productieprocessen van onze klanten zijn een optimaal en storingsvrij functionerende productielijn essentieel. Daarom staan onze ervaren en deskundige servicemonteurs 24/7 klaar voor structureel onderhoud en storingsdienst. Kortom, Duits, een full-service-onderneming in de mechanische industrie op het gebied van duurzame energieoplossingen en apparaten en machinebouw. Van advies en ontwerp tot productie.